Goedemiddag of avond of ochtend. Het is nu middag in ieder geval en ik ben hier vandaag met blondie en blondie. Nee, <lacht> en ik heb alvast een paar nieuwe spulletjes voor blondie gekocht. Ik heb hier zee. Ik heb hier nog een landspree. Ik heb mijn hoorn en ik heb een manenborstel, dat dus haar manen natuurlijk heel erg belangrijk zijn. En eh. Uh, nou. Hallo! <lacht> Even serieus. Blondie was me voor met zeggen leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Doe alvast een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal. En uh, veel plezier met kijken. En hey, blondje. Ik was net de blondie gestapt. Ik ben er niet afgevallen, maar. Um, ze vond de zijkant. De, de zijkant. Oeh. Vond ze best eng. En ze durfde toen ook niet meer. Nee, ze durfde inderdaad niet meer de bak uit. Dus ze was ik afgestapt voor allebei onze veiligheid. Ben ik hier een paar keer achter het hek. Ben ik uh, langs gelopen En ben ik hier ook aan de zijkant langsgelopen. En ben ik. Heb ik. Heb ik gewacht tot dat uh, mijn moeder was. Dat zij dan op me kon letten. En als ik er al viel. Of val dan uh, zorg zij wel goed voor me. dan zorg ik goed voor. Haar. Ik weet niet precies wat ik dan ga doen. Volgens mij ligt ze er gewoon daast Maar het probleem, ik zal het even laten zien. Is uh, hier het hekje en wat ze gedaan hebben? Ik weet ook niet waarom ze dat gedaan hebben, dat is weer nieuw. Maar ze hebben een soort bak gemaakt van de, -les. de lat over oh, de menezen misschien wel Daar is van, van de latten hier beneden. Dan de latten van de dressuur. Ik denk dat dat het spannende is. Hoe spannend. wat oh, dan? Ja, ik zo doen. Dan gaan we zo overheen. Waar is ze dan bang voor? Uh, de sprong, de brillebak. Nou, is het zo'n dag? Ja. Het is zo'n dag. Nou. Okay. nou, we gaan het zien, jongens. Ik moet mee. Oeh ja, dat is wel heel eng. Dat snap ik wel. Kom maar Roon, laten wij zien hoe vreselijk eng het is. Die kant op, kom. Zo. Oh, Roon zegt ook van nou weet je, ik vind de hindenis niet zo tof. Kom maar. Ja. Terwijl je heel ver van de hindenis, want we zijn echt heel spannend. Ja, Blondie komt niet, uh, Roon. Nee, zegt ze. Ik ga het niet doen, zegt ze. Nee. Nee, ik wil niet. Ik wil niet Tessa. Ik vind het een beetje eng. Het is te spannend Tessa, ik durf het niet. Dat dus. Blonen, blonen, blonen, blonen, blonen. Blonen, blonen, blone, blone, Blonen, blone Het is gelukt, oh, de vloer is lava. Kijk uit. Oké, okay, we gaan nu even kijken, ja, denk ik. In plaats van over de boogjes, tussen de boogjes. En ze gaat dan een working equitation doen. Lonnie zegt, eh, uh, wat is dit nou? Ah, een knappe pony. Knappe dame. Oké. Okay. Oh, ze gaat nog een keer. Sorry jongens. Nou, vanaf de andere kant. Zit er een daas op je, schat? Nee, ik ben vrouw. Nou, dat is toch een knappe pony, jongens. Dus je bent je Zo. Nee. Ik vind al wel jammer dat je nu te brengen. Tja. Pony? Nee. Dan heb je een te eten. Goed onder de halster. <laughs> en de oren niet in de oren. Ah, jij Oh. Ik oh. No. moet nog even wachten op Tess. Uh, test. Kan nog afwachten. Zo gaat het. Nou, ja. Ik heb de meeste ik, ik ik heb wel nee daarvan moeten de hoeven down worden. Dat wondje. In hoofd en dat soort dingen. Hoe is het met de rondje? Ja, ga even kijken, toch. Even mijn lampje erbij pakken. Vooral hm. of vies. Ja, schoonmaken. Ja, we in. Het is vandaag. Hoeveel is oh, hier, hier, ja. Dat weet ik, want ik zei vandaag tegen Fabien dat het dinsdag was. Woensdag, dus. Uh, de dierenarts komt zo, want Blondie heeft natuurlijk een rondje uh, bij de... Hak heet het, niet elleboog, hak. Bij de hak. Ja. Hier. En het is niet beter of slechter, nou juist wel, slechter uitgevoerd. Dus we hebben de dierenarts maar ingeschakeld en die komt zo om het te lijmen. Gelukkig niet met een naam van draad, want dan was ik uh, aan andere kant van neus geweest. Dus het is... Uh komt de dierenarts zo. Uh, de dierenarts zei dat ze het niet meer konden lijmen of hechten tot het daar te laat voor was. Want dat moet je binnen 12 uur doen. En ze heeft het al een weekje. Dus dat kon niet meer gehecht of geluid worden. Dus we hebben honingzalf nu. Voor jouw wondje. Ja, we hebben honingzalf. Ja, we hebben honingzalf. Ja. Uh, we mogen wel nog rijden, alleen we mogen alleen maar stappen. We mogen niet praten of voor je pieren Nee, oké. Dus om haar bezig te houden, ga ik nu vrij straks hier met haar doen. Kom op, Blondie. Blondie? Ik heb je net What Ze doet het, mij achtervolgen doet ze heel goed en zij kan nu tada, maar dan op haar eigen manier. Dan moet ze me, mij aanraken met mijn buik. Ik gaan zo. Ik ga nu kijken of ze ook een stukje van de bui in kan. Dus buiging kan. Een spuiging zo tussen benen. Ik kan dat niet, maar hun ja. hebben natuurlijk een hele lange nek. Kom gaat ie Alleen op dit moment denk ik ze snoepies. Let's hoog zomer. Tessa is even blondie aan het afspoelen. Dus het is wel warm, maar ik ga gewoon even poetsen en gaan we rijden. En hopelijk is Tessa dan klaar met blondie en dan gaan uh, we rijden. Nog even een update, -tje. we hadden namelijk om te kijken, uh, um, zaterdag, zondag en maandag niet gefilmd. Dat heeft er vooral mee te maken dat uh, de video online kwam van uh, de pony, nieuwe pony van Tessa, dus uh, Blondie. En dat kostte gewoon heel veel tijd om dat te doen. En toen moesten er nog een aantal dingen af voor aankomende weken. We hebben namelijk, uh, voor jullie is dat dan uh, al geweest, maar er moesten een aantal medische video's, nou ja, niet medisch, maar video's over de, de keuring gemaakt worden. En dan moet het allemaal wel kloppen. Er natuurlijk geen onzin uitkramen. En de dierenarts vertelt natuurlijk van alles, maar wij wilden dat verduidelijken. Dus het was een hoop Googlewerk. Dus uh, het hele weekend gewerkt. <laughs> Heb je wel eens? En daardoor niet gefilmd. Tessa is wel op de meneetje geweest, maar had de camera niet mee. Omdat de vorige keer dat zij de camera mee had, een aantal keren, dan is ze daar toch nog niet voorzichtig genoeg mee. Met als gevolg dat de camera gemaakt moet worden. En dat is uh, vrij prijzig, kan ik je vertellen. Dus dat doen we liever niet. Uh, nou, ik ga nu rijden. Tessa zal me bel komen. Maar dan weten jullie waarom jullie een paar dagjes missen. Naar ons belletje. En Tessa natuurlijk ook volgens mij moet er iemand het land op van een half uur zo ik ben een beetje overhit want ik ging van school heel snel naar huis heb me omgekleed en we zijn nu zonder de boer nog we gaan zo met de boeren onthoor ja. uh, ben ik dus uit school geweest om naar huis toe te gaan want ik heb vandaag les uh, blondie die kan natuurlijk niet rijden. Nou, die kan wel rijden, alleen stappen. Dus ik ga vandaag even met Bel. En dat is eigenlijk ook best goed voor ons. En dan heb ik mijn dus. En dan de volgende keer wel mijn blondie. Maar super zin in. Ik vind het ook wel een beetje spannend. is weer, weer een keer op ander terrein. Oh, en trouwens, het is vandaag. Ik heb de bij de Acco. Ik weet niet of je erbij mag. Het zit op de longeer. daarin. Om op de trainer te krijgen. Nou ja, we waren nog niet bezig. Maar ik moest Snoepies pakken. Daarvoor moest ik de trainer in. Liep ze zo met me mee? Dus uh, we gaan er nu achteruit proberen te krijgen zonder dat je omkeert. Dat was niet zo netjes, dan doen we nog maar een keertje opnieuw. Deze keer naar de andere kant. Van Ook goed. Maar... Eh, nee. Ga er maar iets korter bij je. Wachten, wachten, nee, nee, nee, nee. Nee. Kom wachten, wacht. Juist Gewoon wachten. Geduld. Gewoon geduld, juist. Rustig, geef niet, geef niet. Ik nee, kan je van. Ik vind het fijn dat je een YouTube-pony bent hoor, maar. Goed uh... zo. Nou, nu stap je voor stapje eruit ik ga even aan de andere kant staan moment en niet weer zo snel juist ja, ja. juist dat is beter wachten wachten juist heel goed wachten wachten wachten juist juist juist veel beter ja dus dit is keurig goed zo heel netjes helemaal trots kijken ik zijn denk ik alleen maar snoepjes. zo. Goed zo Ja, maar nu doen ze het alleen maar van de snoepies. Maar nou, dat geeft niet. Ik heb even moeite snoepies overschat. Volgens mij heeft ze niet zoveel moeite mee zolang ze maar snoepjes krijgt. Alles werkt met snoepjes, hè? Maar nog één keer goed. Het is vandaag 19. Dag. Dat betekent dat ik over zee op vakantie heb. Yay! Ik ben super blij, want ik hoef niet meer naar school toe en ik heb nu wat meer tijd voor de paardjes. En uh, vandaag ga ik een doen met Bel, omdat het heel heet is. En uh, Blondie gaat zo lekker op de wei met vroon. Dus ja, dat is ik planning voor het stukje van de dag. Dus zie jullie op de meneer. Zo, Vrouw mag Blondie vandaag gezelschap houden op de wei, want in de Uppie vindt ze er niet zo van. Uh, ja, het is warm. Vandaag gaan we niet rijden. Gisteren heeft Elisa op de gereden, want toen was ik met Tess mee naar de arkenhoeven En je hebt maar zoveel uren in een dag. Maar ze is gisteren dus gewoon gelijk gereden, deze groen gereden. Vandaag heeft ze een extra dagje vrij. Dat is ze wel vaker op donderdag. Maar nu dus op vrijdag voor een keer. Ja, komt eigenlijk een beetje door de leeftijd. En gewoon omdat ze wat ouder wordt. Hé ei paard. Gewoon omdat ze wat ouder wordt. En dan merk ik dat ze het gewoon beter doet. En dan een extra dagje vrij. Moet wel bewegen natuurlijk, want anders dan krijgt ze weer pijn in de buik. Nou, ik laat even kijken naar... Dit is O'Neill. En O'Neill heeft een mening. Die was aan het uh, hinneken. Laat hij nog wat zeggen. Ik heb last van de vliegjes. Oh. Ja, dat is wel een nadeel. Als het zo warm is. Hebben we hebben Bo. Uh, dat is andere veulen. Is de uh, vliegen. Daar word ik wel zelf ook niet helemaal veel van. Gelukkig hebben we vliegdekens en vliegenspray. Dus uh, daarmee proberen we het allemaal onder controle te houden. Uh, zodra ze echt last krijgen, gaan de vliegdekens gewoon op. Uh, ja, we hebben natuurlijk gewoon de buikers vliegdekens, dus die kunnen op als het uh, nog erger wordt. En daar is de blonde pony. Dus met een rondje. Nou, oh, wacht maar, kijk ik even. Oh. Het nee. uh, ik denk het. Okay. One, one, nee, is niet. Hek is meestal handig dicht te doen als paard op de wijs staan. Jij ja, liet de hek open. Ja, daar komt blondie erin. Rood. <laughs> Ik weet niet of het beter is. <laughs> nou, wit en ro rood maakt samen roze. Dus um, hier is het weer anders geworden. Ik ben water aan het bijvullen. Ik denk dat nog niet zo goed weet wat ze ermee moet. Hm. <lacht> wat roept er dus. Zo, en je moet wel voorzichtig zijn, vrouw. Tot u wel gelijk bij wat ze opbrengt. Lonnie komt ook even kijken. Hmm, een beetje gek, zegt bro. We dus hebben een daas weggejagen, denk ik. Wat een vliegen, jongens. Echt. Tijd voor de vliegendekens. En dit warm bel. Het is ook warm. File. Even opgeschieten, Tess. Dus file. Zo, bel afgespoten. En... Dan heb ik al een vermoeden wat ze gaat doen. Ja. Want Bella gaat natuurlijk gewoon rollen dan, hè? Alleen het duurt een beetje lang vandaag. Ga maar gewoon. Ja. En dan is het vies. Dat is een hele droge grond. En dan een spel. Ineens super vies. Nou ja, ik ga even snoepjes pakken. En dan even naar de wc. Want ik ga vrijheid zuur doen met Ik ga Bel heel eventjes pauze geven, omdat uh, ze dan ook nog heel eventjes tot zichzelf kan komen. Niet dat ik de hele tijd bij haar zit. Dus uh, ja, nu uh, staat ze eventjes los. Oké, okay, jullie weten uh, natuurlijk dat Bel verkocht gaat worden. Nou, um, Bel gaat dus binnenkort weg waarschijnlijk. Um, als het goed gekeurd is. En um, bij mij op school hebben we nu vakantie dus. En uh, toen zeiden ze van... Oh, het is wel heel dichtbij. Van uh, je gaat uh, elkaar haar een beetje afscheid van nemen. Dus je gaat alvast daar aan beginnen. En um, ik merk nu mijn bel, nu ik haar niet zo lang meer heb, dat ik veel andere dingen doe dan dat ik een half jaar geleden of een jaar geleden deed met haar. Want ik kon een jaar geleden veel beter met haar overweg dan nu. Want ik kan het passen nu niet meer echt volgen als ik op bel zit. Want als je te groot bent voor een pony, dan is bijvoorbeeld licht rijden erg lastig. Klinkt heel raar of niet waar. Maar het is echt zo. Ik vind het nu heel lastig om op bel te rijden. Om um... dat het natuurlijk weggaat. En dan zegt moeder ook nog van. Ja, je moet serieus met haar gaan rijden en dan denk ik van daar heb ik helemaal geen zin in, want Bel gaat binnenkort weg. Dat is zo lastig om te beseffen eigenlijk. Dat ze weggaat. Want, ehm. Um, ze heeft nu dus een koper. En, ehm. Um, Die komt over een tijdje, een weekje. Komt hij dan uh, een weekje bij Bel kijken. En gaat dan ook op rijen, uh, poetsen en meedoen. En dan moet ik er los gaan laten. Ik heb het nog loslaten. laten vond ik altijd wel heel erg erg. maar. Nu wel echt op het punt van ik vind loslaten zo vervelend, maar ook wel weer goed. Dus ik vind ah, het is een heel lief iemand, dus ik kan er beter mee omgaan, maar ja, loslaten is zo lastig al helemaal van zo'n enorm geweldige pony. Ik had eigenlijk, toen ik haar kreeg, nooit verwacht dat ik haar ooit weg zou moeten doen. Ik had er niet over nagedacht dus, um... en niet bij stilgestaan. En nu ik blondie heb, sta ik daar wat meer bij stil. Van, ze is over zeven jaar waarschijnlijk, moet ze ook echt, echt, echt weg. En met blondie heb ik waarschijnlijk een hechtige band op dat moment, want ook bel. Uh, nu bijna twee jaar heb. En uh, blondie kan ik zeven jaar houden. Dus tot mijn achttiende. Als ik niet een enorme goede beurt krijg, en dan zijn we nog hechter. En dan is het ook weer heel lastig om los te laten. Maar nu gaat het even om bel. Het is lastig om zo'n pony uh, los te laten, al helemaal omdat zij echt alle, heel veel kan. Want met dressuur uh, gaat mijn blondie wat minder dan met bel. Met bel kan ik al veel en veel veel meer. Maar dat is ook logisch na twee jaar. En blondie kan dan weer bijvoorbeeld heel goed springen. Maar ik ga springen met bel wel echt heel erg missen. Van lekker hard gaan dan er overheen. En dan heel veel mensen die denken dan van je blondie nu toch. Maar... Blondie is geen vervanging voor Bel. Blondie is mijn nieuwe pony om. Uh, net zoals met Sterren en Bella. Nee, uh, Bel is geen vervanging voor Sterren. Nee, Blondie is geen vervanging voor Bella. Er bestaan gewoon geen vervangingen behalve een de delingszus of zo. Dan met Sterre hebben we ook nog heel eventjes gekeken naar haar zus. Maar dat hebben we uiteindelijk toch niet gedaan. Nou, om het verhaal even kort te maken, um, Bel gaat binnenkort weg. Ik heb er moeite mee, maar ook weer niet. Het is gewoon lastig. Want ik maak met bel buiten ritjes, zoals je met niemand anders maakt. En ik doe dingen met bel, die je met niemand anders kan doen. Mijn bel. En dan kan ik nog wel een paar dingen opnoemen, die ik alleen met bel kan doen. En niet met een andere pony. Nou, dat het zal niet hetzelfde gevoel geven, als ik hard galoppeer door de bak met bel. Ik Voerde dat een half jaar geleden. Of een jaar geleden, alsof ik droomde. Dat is met blondie ook zo. En met sterren ook. Maar dan een andere droom. En als jullie ooit... ...een eigen pond krijgen natuurlijk. Of hem ooit weg moet doen. Dan... Um, ...zou ik er eerst over nadenken... Uh, ...hoe groot je hem wilt. Bijvoorbeeld, je bent... ...vier en je neemt... ...of zeven. Dus ja, zeven. En je neemt een Shedlander. En die moet dan natuurlijk... ...na... Nou, niet natuurlijk, maar die moet natuurlijk ook weer weg. Omdat je dan gewoon te groot wordt. En als um, zo, dan moet je over nadenken. Van. Um, kan ik dat wel aan? Want ik heb gezegd, ja, ik kan het aan. Maar ja, mijn sterren die ging plotseling weg. Wel gaat niet plotseling weg, maar het voelt voor mij nog wel echt als plotseling. Want ineens komt het dichterbij, ineens uh... <laughs> is het bijna zover dat uh, het meisje komt. <laughs> het is lastig ja. Ja, nou, er was een stukje over hoe uh, het nu is. De situatie nu is, want we hebben blondie gekocht. En eigenlijk zit er een klein beetje in geldnood ook. Tot, kijk, oké, okay, moet je je voorstellen. Een paard is duur. En dan... Twee paarden, duur. Nou drie paarden al helemaal. Dus we zijn thuis nu heel hard bezig om harder te werken. Dat we alle drie de paarden kunnen laten staan. Maar dus eigenlijk zou het ook wel een klein beetje fijn zijn als Bel weggaat. Maar natuurlijk 1% is het fijn en 99% is het niet fijn. Huh, nou Bel, jij gaat bijna weg. Nou ja. Ze wordt euh, ja, nou ja, laat ik gewoon. Het is nu het begin van vakantie. En ze wordt euh, over een paar dagen gekeurd. Niet heel veel zin in. Maar ja, het moet. Maar het is ook wel weer grappig om te zien. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het is gegaan. Van toen we Bel gingen keuren en nu. Heeft ze een verandering gehad? Want ik weet wel dat ze gespierder is geworden en wat voller. En uh, meer maan en meer witte vlekken. En dan ben ik echt heel erg benieuwd of ze dan andere dingen heeft dan eerst. Van bijvoorbeeld of ze nu haar been is veranderd of... Uh, want ze is ook nog nooit kreupel geweest. Uh, en ah, ze heeft het altijd gewoon heel goed gedaan. Dus ik ben echt, echt, echt heel erg benieuwd of uh, ze iets kunnen zien. Of niet. Nou ja. Huh, zie ik jullie. Uh... Oh nee. Het is vandaag natuurlijk vrijdag. Ja. Nou, oké. Okay. Leuk dat je even kijkt naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je deze dag leuk vond. Of oh, nee, deze week. Week, leuk vond. Ja, deze week leuk vond. En uh, deze week heb ik volgens mij niet heel veel gedaan. Maar ook weer wel. Ik weet niet oké, okay, dit moet er even uit. Zo. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op ons kanaal. Als je er nog bezig bent. Klik op het belletje vindt belletje heel oh, fijn. En dan zie ik jullie uh, morgen weer uh, bij de zondagvideo. Doei, doei. en nu uit.